En dat is dat ik een winactie ga houden. Doorgestreemd en een Gucci. Moet Oh ja. Ik ben drie kwartier te laat. Af en feest, hè. Eentje. We hebben dus een verbouwingsopruiming. Dus nou moet ik twintig minuten wachten. Ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Waar ik al heel lang naar op zoek ben. En eindelijk was het bij labels weer op voorraad. Dus ik heb hem meteen aangeschaft en ik laat jullie nu zien wat hier in dit pakketje zit. Het pakketje is dus open en er staat beste Michelle, hartelijk dank voor je aankoop en veel plezier ermee. Groetjes, labels. En dit is labels en hun zitten in Sittard. En ik denk dat hier de factuur in zit. Maar die gaat staan voor de factuur. Dus we gaan meteen into the package. En dit is heel lastig met één hand. Het is van Off-White. En dit is zo'n... Diagonale mirror sjaal. kijken. Diagonal mirror scarf in een white. En hij was helemaal niet zo duur, hij was maar 70 euro. Maar ik wil deze al zo lang, maar hij is elke keer uitverkocht. En dit is super leuk met een spijkerjasje. Eigenlijk is het helemaal geen weer, nog voor een sjaal. Eigenlijk wel, want het is super koud. Het wordt met koningsdag gewoon... Gaat het waarschijnlijk gewoon sneeuwen en er komt hagel, dus mijn sjaal komt heel goed uit. Nou, ik heb dus iets superleuks dat ik jullie mag bekendmaken. En dat is dat ik een winactie ga houden. En daarbij kan je winnen een laserbehandeling van Smooth Laser Kliniek Te waarde van 1000 euro. En daarnaast ga ik de schoenen weggeven die ik dus niet zo mooi vond. Sorry. Sommige mensen vonden hem wel mooi. Dus daarom ga ik ze gewoon weggeven. Dat zijn deze schoenen van mijn vorige vlog. Het is een maat 38. Dus ik hoop dat je daar een ma maat 38 hebt en anders geef je ze maar gewoon weg. Ik heb daarnaast van Benefit een 3-in-1. Dit is een mini hula, dit is een mini contour kit en dit is een mini bronzing gel. En ik ben laatst geweest bij een event van Estee Lauder en daar heb ik twee lipsticks gekregen van de Love Lip Remix. Dat is een nieuwe lijn van Estee Lauder en daar heb ik twee kleurtjes van die ik er ook bij ga doen. Dus een laserbehandeling van 1000 euro, twee lipsticks van Estee Lauder een 3-in-1 setje van Benefit en schoenen van Public Desire. En wat moet je er allemaal voor doen? Je moet sowieso mij volgen op YouTube, dat is één. En als je me nog niet op Instagram hebt gevolgd, dan moet je dat nou even snel doen. Daarnaast moet je Benefit Netherlands gaan volgen op Instagram. En Smooth Laser Clinic gaan liken op Facebook en volgen op Instagram. En om te weten of je meedoet aan de winactie, ja of nee, moet je onder deze video een comment plaatsen met hashtag giveaway. En mocht je de schoenen zelf ook niet mooi vinden, net zoals ik ze niet mooi vond. Je kan ze altijd verkopen, je kan ze weggeven, wat je maar wil. Dus dat heb ik er zelf even bij ingedaan. Ik had voor Benefit sowieso een winactie. En van de Essie louder Love Remakes dacht ik die, doe ik die doe ik er ook bij. Want het zijn niet echt kleuren die ik normaal draag. Ik geef jullie drie weken kans om mee te doen aan de winactie. En over drie weken zal ik de winnaar van de winactie bekendmaken in mijn vlog... En niet op de troep wat ik allemaal hier heb liggen. Dit is nog de doos van Baller. En ik moet nog steeds naar de stort heen om die doos weg te brengen. Mijn ouders worden helemaal gek van die doos. Mijn neefje heeft er gespeeld alles. Die vindt het helemaal geweldig. Maar hij staat wel echt een beetje in de weg. Maar wat ik jullie dus even wou laten zien. Is mijn nieuwe pakketje die ik heb binnengekregen. Dit is van Heraties. Heraties.nl Ik vind hun spullen gewoon echt super leuk. Dan hebben we dus allemaal sweaters, shirtjes, sweaterdresses. En zelfs kussentjes. En volgens mij zelfs canvas posters. Of canvas doeken. Maar, ze hebben dus mij deze opgestuurd. Want ik heb een beetje geselecteerd welke ik allemaal leuk vond. En deze heb ik dus gekregen. Het is een trui met erop Life is Gucci. En ik heb nog een trui gekregen van hun. Dat is deze. En dan staat er dit op. En dan fake doorgestreven en dan Gucci. Dus dit is wel echt leuk. Ik hou van wit, ik hou van rood, ik hou van zwart. Dus dit zijn echt de ideale kleuren voor mij. En ik heb nog iets gekregen. Dit is van een bedrijf uit Amerika. Ik wist eigenlijk niet precies waarvoor het was. Maar het is dus eigenlijk tegen een slechte huid en... Tegen uh, littekens en om je collageen op te bouwen. En ik krijg heel vaak de vraag van mensen of ik advies heb van wat je kan gebruiken als je onzuivere huid hebt, etc. Maar ik heb daar echt geen ervaring mee. Dus uh, ik ben ook geen huidtherapeut, dus ik kan geen advies aan je geven. Ik heb zelf een hele makkelijke huid, dus bij mij werken dingen heel snel heel goed en pakt het heel goed omdat ik niet echt een probleemhuid heb. Maar ik heb dus heel veel producten gekregen van The Bannisher. Het is een merk uit Amerika. Uit Californië. En ik heb daar dus een aantal producten van gekregen. Eigenlijk zo'n hele set. Maar het is dus eigenlijk tegen grove poriën. Het is tegen littekens op je gezicht. En het is om je collageen, collageen te stimuleren. En dat is, staat weer gelijk aan om je rimpels te verminderen. Er zit een hele weekplan bij. Hier kan je het zien. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En zondag moet je dan beginnen met uh, een masker. Die doe je één keer de week uh, op. En dat is gewoon zo'n soort van moddermasker. Hij is ook gewoon grijs. Je moet hem dan gewoon mengen met water. En een laagje op je gezicht doen. Zien jullie dit? En dan staat er dat je de masher moet gebruiken. Ik heb dit gisteren voor het eerst gedaan en ik dacht echt what the fuck. En mijn vriend zou wel echt aan te kijken van wat ben jij nou weer aan het doen met zo'n ding op mijn hoofd. Maar oké. Okay. Um, even kijken. De mesher To prep the skin for the banisher. Roll it, roll it over the face to reduce puffiness, redness and constrict pores. This also numbs your skin so you can use the banisher more comfort... Comfortably. Comfortably. Nou, comfortabeler. Dat. Maar hier staat ook dat je hem eigenlijk een half uur in de vriezer moet doen, zodat hij heel koud is. Het is dus tegen puffiness, redness en enlarged pores. Hij maakt echt zo'n rotgeluid nou op dit moment, maar volgens mij omdat hij nog nieuw is. Maar gisteren zat ik echt voor de spiegel zo. <lacht> ik snap ook niet wat het doet, want het voelt gewoon koud aan. Maar het haalt dus puffiness weg, redness en enlarged pores. Maar waarschijnlijk gewoon omdat hij dan koud is. Dat je het daarom doet. Daarna ga je erover met de Bannisher. En heel veel mensen kennen dit al. Dit is eigenlijk gewoon zo'n rolletje. Met van die stekeltjes er aan. Die allemaal kleine gaatjes maken in je huid. En als je daarna iets opsmeert. Dan drinkt dat alleen maar door. Meer door de huid. Ik heb hem net op die rode trui gelegd. Dus je zit een beetje op die rode pluisjes. Maar je ziet dus eigenlijk allemaal van die kleine tandjes. Het maakt geen littekens, maar echt kleine gaatjes in je huid. Kijk, hier zie je dus dat hij allemaal hele kleine gaatjes maakt in je huid. Waardoor als je er iets op smeert, uh, drinkt het dieper tot in de huid. Waardoor je uiteindelijk hier dus meer collageen opbouwt. Zo staat het dus eigenlijk beschreven. Je moet alleen wel heel erg uitkijken met infecties. Je hem gewoon goed schoonmaakt en dat je handen goed schoon zijn... En als je ook daarna je huid aanraakt met je handen, dat je handen geen bacteriën hebben. Omdat je dan echt met bacteriën precies op je huid gaat, waar allemaal van die kleine gaatjes in zitten. Waardoor je dus eerder een infectie oploopt. Dus daar moet je heel erg mee uitkijken. Daarom heb ik altijd hygiënische handgel bij me. En gisteren heb ik gewoon even iets op mijn hand gedaan. Ik heb eerst mijn handen gedaan. En daarna ben ik er gewoon overheen gaan rollen, Waardoor die dus bacterievrij is. En daarna doe je dus de olie erop. En daarna doe je de Vitamine C Beauty Elixir erop. En dit is hetzelfde als het rolletje. Alleen deze kan je stippen. Dus ik heb dit gisteren hier gedaan. En rondom mijn neus. En rondom mijn mond. En dit zorgt er dus ook voor dat je weer een gelift gezicht krijgt. En dat is ook met die rollen zo. En er zat ook nog een masker bij. En dit is een... Een... Um, wat is het ook alweer? Pamkin. Wat is pamkin ook alweer? Kijk nou zo, Moet pompoen. Mo pom oh ja, pompoen. Oh my god. Ik ga dit echt proberen. Want ik merk echt de laatste tijd dat mijn huid gewoon ouder is geworden. En dat ik meer rumpels heb gekregen. En dat alles een beetje gaat hangen. En ik een onderkin heb. Ik wou zeggen, krijg. Maar die heb ik al. Dat valt niemand te ontkennen. Want jullie hebben gewoon super vaak je onderkin gezien. Tot ergernis van mezelf. Dat ik elke keer dacht. Ja, ik wil dit eens ingooien. Mensen zien dat ik een onderkin heb. Ik wil van die onderkin af. Ik moet echt iets verzinnen om van die onderkin af te komen. Maar. Mijn onderkin is zeker wel aanwezig. Ik ben onderweg naar Aardewonen. Het is vandaag donderdag. En het is fucking koud. Ik heb geen jas aan. Die heb ik hier. Want die past niet over mijn trui. Fucking hell. Ik ga vandaag ook met het openbaar vervoer. Gisteren moest ik ook naar Amsterdam. Met het openbaar vervoer. Echt fucked up. Maar ja. dit is maar Arnhem. Dus. Uh, dat is zo gepiept. Dus wat dichterbij dan uh, Amsterdam. Yes, I made it. Ik ben drie kwartier te laat, maar oké. Okay. Nou, ik ben in bespreking bij Adel wonen, maar dan komt dit meisje zo naar me toe. En die herkende mij en die wil even op de foto, dus dat gaan we nou even doen. Had ik face, hè? Ik maak nog een foto, ja? Ja, ik vind het helemaal goed. Waar kom je vandaan? dan? Uit Arnhem gewoon. Oh! Ja. Leuk, cute. Laat het zien. Ah, die is schattig. Ja, het is gewoon zoals je zoiets aan het denken. Hè? Nou, we zijn vandaag weer bij Adelwonen en ik ben hier omdat we, uh, omdat Adelwonen 19 mei een heropening heeft. Want ze gaan binnenkort verbouwen. Ze gaan het hele pand opnieuw inrichten en ze krijgen allemaal diverse kamers. Heel veel dingen zijn nou ook in de uitverkoop, want uh, ze, gaan dus, ze hebben dus een verbouwingsopruiming. En... Heel veel dingen zijn dus afgeprijsd en mocht je Aaron wonen niet kennen, moet je even kijken op Instagram en op Facebook. Ze hebben echt super mooie dingen, bijvoorbeeld deze woonkamer. En ook super vette accessoires, spiegellijsten, schilderijen, banken, allemaal maatwerk. Zoals de vloerbedekking, de tapijten, dus op maatwerk. Oh my god, ik zag deze. Deze zag ik bij. I love these. Die zag ik bij wat? Die zag ik laatst bij de Estee Lauder. Die zijn echt super mooi. Ik neem deze vandaag mee. Want deze vind ik echt cute. Vind je niet schattig? Het is zo'n tijgenvaartje. We zijn dan nou al alles aan het bedenken voor 19 mei, wat we moeten doen, wie er allemaal komen. We zijn bezig met de uitnodigingen. En daar ga ik Aro mee helpen. Dus dat is super leuk. En deze stootlampen en aanbieding. 10% korting. Doe ik het? Ja, het is het. Nou, we zijn vandaag met Hamza. Hamza komt helemaal uit Rotterdam, speciaal voor Arol. Want hij doet het drukwerk hier. En wat nog meer? Eigenlijk alles heb je ja, nog alles, gedaan. Ja, ja, drukwerk. Tasjes, visitekaartjes, dus, uh, ja, kaartjes, een hele display. Uh, ja. gewoon, uh, zijn Zoals met... de fotowall, is dat super leuk. Nee, en dat allemaal voor 19 mei. En besef dat het vandaag, wat is het? 4 ja, mei. 4 mei. Ja. En dinsdag moet hij de kaarten af hebben en 19 mei moet hij de rest allemaal af hebben. En het is een hele waslijst. Uh, het begon hiermee, maar hij heeft nou volgens mij al drie kantjes vol, vol geschreven. Ja. Dus, uh, succes! Dankjewel, dankjewel. Heb ik al nodig, ja. Ja, en dat was uh, Aro. Het enige wat je van haar gaat zien, dat is haar duim. Mijn duim. Het enige wat je van mij ziet is mijn duim. Mutsje met de opening komt. Ja, met de opening kan je Aro ontmoeten. Het boek had ik gezien, maar kijk één keer. Dit goud aan de zijkant. Oh, is vet zwaar. Maar kijk dit goud aan de zijkant. Dit is echt vet. En je ziet het hier beter. Want hier is hij los. één keer. Dit is echt super mooi. En deze viel mee. Deze is 60 euro. En dit is van die bekende fotograaf. Oeh, hij zo is waar. En dat is die Mario Testino. En dit is wel echt een heel mooi boek. En aan de zijkant heb je dan zo'n soort, lijkt wel een marble effect. En dan ook weer in het goud. Nou, dinner is served. Ik heb een kipsalade en hier een lumpje. Oh, dit is een grote. Lekker. Nou, Aro wil me iets heel vets laten zien. Maar ik mag niet alles laten zien. Een klein stukje. Nee, twee 2 minuten stilte moet houden voor de dode herdenking maar de trein ook twee minuten vertraging heeft en ik net de vorige trein heb gemist van Enschree dus nu moet ik 20 minuten wachten en mijn telefoon is leeg de laatste halte naar Enschree Dan maar even mijn telefoon opladen in de eerste klas er zit niemand en ik ga ook nog heel netjes staan want ik heb geen kaartje voor de eerste klas dus ik ben echt geen savage want ik durf geen te zitten maar ik uh, charge alleen even mijn telefoon Dames en heren. Half tien. Ik ben nu net een uurtje thuis ofzo. Ik heb even snel de was gedaan. Ik heb de afwas gedaan. Ik ben nu aan het stofzuigen want dat moet allemaal gebeuren. Uh, want toen ik thuis kwam was het hier in Rotzooi. Het was echt heel erg. Morgen, overmorgen, zondag heb ik gewoon even niks meer in de planning. Want ik ben gisteren fucking druk geweest. Ik ben gisteren naar Bolden geweest. En ik ben naar RTL MCN geweest. En vandaag ben ik dan uh, de hele dag bij Aro wonen geweest. Want ik was daar om. We staan om 11 uur en ik ben gebleven tot en met 7 uur. Let's it, guys, again. Vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben en te commenten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. <much>